Ik ben David van 365 dagen succesvol en samen met mijn geliefde Emanuela geven we antwoord op ...vragen rondom liefde en relaties. En dat is niet zomaar, we krijgen ontzettend veel vragen over... ...liefde en alle problemen daaromheen. En Emanuela is onze specialist hierop. Zij heeft een praktijk waarin ze mensen begeleidt... ...die in relatieproblemen zijn gekomen. En daarom vind ik het boeiend om hier nu al met je... Uh, ...dieper op in te gaan. Zo kregen we bijvoorbeeld een vraag van Mireille. En Mireille die zegt, ik mis diepgang... ...het gesprek en het aanvoelen in mijn relatie. Ik heb vooral geleerd om te geven in de liefde. Echter afgelopen zomer merkte ik dat het niet meer zo fijn is. Ik voel me alleen, niet begrepen en ondergeschikt. Ik heb het zelf gecreëerd, dat besef ik me, maar nu beklemt het me. Ik weet misschien niet eens wat echt liefde voelen is. Ik mis denk ik vooral een stukje aandacht als mijn partner er niet is. Maar liefde is moeilijk. Het komt natuurlijk voor een groot deel voort uit de opvoeding die ik heb genoten. Ik neem mijn ouders verder niks kwalijk, want zij hebben veel meegemaakt. Mireille, dankjewel voor je vraag. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik denk, je saying hier things here, and En waar ik wil beginnen is, uh, ik mis de diepgang en ik mis het gesprek. En op een hand voel je je alone. En voor zeker, als je je alone in je relatie, voelt je partner ook alone. Too. Right away. And I think that um, in that case, the best thing you both can do is to really sit with each other and be as as yeah honest as honest yeah, possible, eerlijk, yeah. as, um, as vulnerable possible um, and really, really tell each other what do I feel and what do I need from you. I think this is basic basic language but it, you see if you dare to be vulnerable and not blaming because one thing is that you say you know you never there for me and um, it's been so long and i feel so alone in our relationship and there is no connection that's one thing which will push him even further away much further away than you want and you want a connection you want to see also what's happening in his world why he's not there for you is there something maybe in your behavior are you able to look in your behavior what are you doing that pushes him away is he running away from something but there is another way to tell tell uh, your need of connection is like hey be honest since last summer uh, there is something, I don't, it's kind of, I miss our connection and I think that we, our connection is precious and we could be such a beautiful lovers and somehow it's gone and I'm just puzzled, I don't know what to do and how is this about you and are you open to talk with me, are you open to have a conversation, are you open to learn about it, are you, how about you, how are you feeling? You know, if you're curious what's happening in the world world of the other and if you open in a way that you do not blame him, that restores connection immediately. That's intimacy. You have it right away. Nou, dat is een, ja. een, een, een behoorlijke hoeveelheid om mee te starten. En als ik iets deel over onze eigen relatie, want het, het gebeurt bij ons natuurlijk ook dat we af en toe het gevoel hebben van, hé, hey, ik, ja. ik, ik, ik voel je gewoon niet zo of ik voel me daar alleen in. Het gevoel van eenzaamheid is denk ik het ergste wat je kan overkomen, of je nou een relatie hebt of niet. Het, we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. In ieder geval langdurig alleen met jezelf zonder iemand er verder omheen. Daar je, no, we, je niet, ja, we zijn sociale wezens. Ja. Dus. Als je tegenover elkaar gaat zitten, en dit is ook echt wat wij doen, letterlijk tegenover elkaar gaan zitten, elkaar in de ogen aankijken en dan vooral luisteren naar die ander. Dus op het moment dat jij je partner uitnodigt en je zegt lieverd, ik wil heel even met je zitten, mag ik even in je ogen kijken en ik wil mm. iets met je delen, dan is het niet vanuit blaming, het is niet van jij hebt iets verkeerds gedaan, maar ik mis je. Ik mm. zou zo graag het gevoel hebben dat we weer zo samen zijn zoals in het begin. Hoe is dat bij jou? En dan ga je dat eerlijke gesprek voeren en dat is zoiets waardevols en op het moment dat dat, dat bij ons gebeurt en nogmaals het gebeurt en het gebeurt af en toe ook nog steeds hoor, absoluut. En mm -hmm. dan hebben we een manier gevonden om ja. die verbinding te herstellen in plaats van dat erger te maken. Want dat is wat er meestal gebeurt op het moment dat je je alleen voelt. Je doet je, je ook nog dingen als dat je liefde misschien moeilijk vindt. Nou moeilijk is iets vooral als je niet de vaardigheid bezit. Want dan is het namelijk moeilijk. Dan weet je niet wat je te doen hebt. Maar liefde kun je heel goed leren. En dit is zoiets wat je heel goed kunt leren. Ja. Wij hebben dat ook geleerd. Gewoon door ja, tegenover elkaar absoluut. te gaan zitten, elkaar aan te kijken en daarin heel eerlijk te zijn zonder verwijt. Ja, Op het moment dat je echt vanuit je diepste overtuiging vanuit je het grond van je hart geïnteresseerd bent in die ander, dan ben je dus in staat om je eigen wereld te verlaten. Reken maar dat iemand dat op een gegeven moment ook bij jou wil doen. Dat hij je echt wil leren kennen. En op, op die Eerlijkheid kan een relatie ontzettend opbloeien en is die verbinding daar eigenlijk direct. Nou, dit vraagt wat oefening, maar de uitnodiging is om dat zeker te gaan doen. En misschien zit je deze video te kijken en herken je dat? En Ga dat dan eens proberen. Of ga, ga, kom, kom eens, ja. uh, geef eens aan in de, in de comments. Hé, hey, dit vind ik eigenlijk heel spannend. Of misschien zelfs wel, ja, daar moet ik helemaal niet meer aan denken om dat überhaupt ja. te doen. Wat het ook is, ga met ons erover in gesprek. Want ook hier geldt, zoals met alles, het is altijd een begin van leren. Iets is altijd te leren en het begin is misschien wel moeilijk. Liefde is helemaal niet zo moeilijk als je het hebt geleerd, maar op het moment dat je het nog niet hebt geleerd, begin er dan aan. En begin, dat is in ieder geval de uitnodiging, begin vandaag hier. Begin in de comments, dan gaan we met elkaar erover in gesprek en wie weet hou je daar al een hele wijze les uit.